Het doet in meer plaatsen, want dit is super leuk. En je, straks gaat het ook in andere landen, maar dat denk ik niet. En wie, wie moeten we dan aanspreken om in een ander land te doen? Um, de, de koning. De president. Van, of de koning. Ja, maar zijn er zijn verder bijna alleen maar presidenten. Ja, koning. Nou, ik denk dat de koning ook heel leuk vindt. Ja. koningin. Ja, en in welke landen moeten we het uh, verder verspreiden? In zuid wel frankrijk He Heel Pizza. Europa. Heel Europa.